Hè, nog steeds gesloten. In bijna heel Nederland zijn de supermarkten op zondag open. In Overijssel bijvoorbeeld is Kampen de enige middengrote gemeente waar de supermarkten niet geopend zijn op zondag. Nou, dat moet veranderen. In november is er een commissie aangesteld die gaat onderzoeken hoe de animo hier in Kampen is. Nou, wat kun jij eraan doen om de commissie te overtuigen? Er is een enquête geopend. En eh, daarin kun jij persoonlijk je mening geven over de supermarkt op zondag. Daarnaast zijn er een aantal dagen waarin jij aanwezig kan zijn om je mening te geven. Zorg in ieder geval dat je de enquête invult en het liefst dat je ook bij deze dagen aanwezig bent. Want alleen dan kunnen we de supermarkten openen op zondag. En dat wordt tijd. Het moet nu echt een keer gaan gebeuren. Nou, dan moeten we maar weer naar rond doen.